I'm finally right here with you. Oh, melding. Ah, ik ben wel benieuwd wat dit gaat worden na zo'n rustige dag. Ja, het zijn de enige vrije almu nog, dus. Uh... Ja, iedereen heeft het druk hè. Ja, dat zal nu maar een mooie zijn dan. Auto open. En eens even kijken. A2 Tia South Mountain Drive, directe inzet. Verder nog niks te zien. Hmm. 134 A2 Tia, we zijn nog aan het uitvragen over. Ja, begrepen voor de 34. We gaan ervan schrijven. Wil jij even de navigatie aanklikken voor mij? staat er ook meteen aan rijdend en navigatie staat erin ja, er komt nog wat info Even kijken naar A1 wordt het onwelwoorden meneer 44 A1 Ja we hebben hem gelezen hoor we gaan uh, A1 die kant op worden meneer belt zelf uh, heeft het telefoon opgehangen geen contact met te krijgen verdenking reanimatie De politie rijdt mee De tweede ambi komt van een andere regio oké okay, duidelijk Ja, ik hoorde ook al iets eh uh... De achteruit zo. Belshin vrij. Wat wil jij zometeen meenemen? Um, ja, gezien de tweede handen van andere reden gaat komen, nemen we alles mee. Spoedtas, lifepack, zuurstof en Lucas. Als jij dan uh, de lifepack en de spoedtas meeneemt, dan ga uh, ik alles wel uh, verder mee. Even het stoepje. Oké, okay, top. Maar wij moeten nog een klein stukje, dan zijn we er ook. Nou dus Dat staat dus te plaatsen. spoed, dat zuurstof. Yes, ik heb de Lucas. En de brancard zit ik wel even beneden in de hal. Ja, is goed. Ja, misschien nog even kijken hoe groot die lift is. Hallo. Hallo. boven? Yes, kom maar. Ik neem de brancard wel mee. Uh... Ja, is goed. Man. Kaken. Deur is dicht. God, jongen, de Hallo ambulance. Politie? Nee ja, meneer, ik uh, haal even een collega met de bong erbij en dan uh, ja. ik naar binnen. zet ik geen deurbel op. Ja. Ja, gaan we. En toen achter OC, ik wil graag een collega met de bong met spoed te plaats hebben op de South Mill Milton Drive, Rotterdam over. Ja, dank u wel van oma. Contra-rijdtijd uh, ongeveer 7 minuten. Hmm. I guess. Dat is wel lang. Mag wel wat sneller. We lang. weten het. Sorry? Mag wel wat sneller dan 7 minuten is lang. Mm, ja, ik ga het even... Uh... Ja, ik vind het. Nou, Gaan we eens even kijken uh, als we binnenkomen waar die man is. Hoe met hem. Uh, of die echt... Uh, of ze echt een rea is. Anders kunnen we meteen die tweede ambu weer de tour sturen. Ja, als we, doe jij zit heb, uh... Ja, ga ik doen. En hopen dat hij er is. Ja, of het is een... Het uh, was opgehangen, kregen wij door. door. Misschien uh, is het wel een nep-belletje. Uh, ja, het zit ook vaak gewoon nep-telefoontjes. Uh, ja, helaas. Die oh, ja. mensen we... denken dat ze niks te doen hebben. Nee, precies. Weet je collega waar we moeten zijn? Of, uh... Ik? Ja, jouw collega. Weet u waar die moet zijn? Ik die moet zijn, als het goed is. Die, ja. heeft dat gewoon, uh, die kan het in pDA zien, of uh, in de auto. Hm. Ik ga even zit trappen naar de, onze meldkamer nu alvast. Ja, is goed. 134. Ja, we staan op dit moment voor een gesloten deur. Uh, via de politie gaat er een uh, eenheid komen met een bonk. Uh, als we uh, binnen zijn dan ga je meer horen van me over. Ja, dat is precies. Dank u wel. 134 uit. Ah kijk. Ah hé, welke deur is het? Ik vermoed deze. Deze? Yes. Van de kant? No. Ja, hij is open jongens, kom maar. Toppie. Politie. Politie. Iemand binnen? Iedereen even een gatenkant te schreeuwen. Achteraan rechts. Nee. Hallo ambulance. Politie. Nee, niks toch jongens? Nee, er ligt niemand. Ja, hier dan jongens. In de slaapkamer. Oké. Okay. Oh ja, ah, ja. Hieruit, meneer, ambulance. <tie> Hallo. Oké, <tie> Oké, okay. geef me door aan spreekbaar geen Rhea. Uh, ik ga ben... nog maar even doorrijden. Maar op dit moment... Uh... Hallo meneer, ambulance. Weet je nog wat is gebeurd? Uh, ik voel me niet goed. U voelt zich niet goed. Had u daarom ook gebeld? Uh, ja. Ga maar even van deze kant zitten hoor. Zeg je, de telefoon was opgehangen? Begrepen wij. Uh, ja. Ik kan niet meer opstaan. Oké. Okay. Goed, en de telefoon, had, had u ook opgehangen of bent u nog steeds aan de lijn met ze? Uh, nee, nog steeds aan de lijn, alleen ik, ik, ik, ik kon niet meer opstaan. Oké, okay. kan iemand van uh, de politie even telefoon pakken en uh, tegen de meldkamer ambulance zeggen dat, het, uh, dat we er zijn? Ja, is goed. Bellen gelijk even familie op. Of iemand die we van gaan kunnen bellen. Ja, is goed. Dat is er de familie van. die wel alvast even kunnen bellen? Kan de politie zich daarmee bezighouden? Uh, uh, meneer Stefanie. Stefanie, staat hij in de contacten? Ja. Nou, dan gaan zij Stefanie even bellen. Wat mijn collega ondertussen even gaat doen. Hè? Die gaat even wat aansluiten op de borstkast. En even onderarm een band doen. Even wat controles bij je doen. Ben je ergens kardiaal mee bekend? Uh. Wat is het, Met het hart. Oh, nee, nee, nee, nee. Helemaal niets. Oké, okay. er is anders mee bekend. Diabetes, iets met de longen, CPD, jasma. Ja. En wel... Suiker, suikerziekte. Suikerziekte, oké. Okay. Hoeveel heeft u gegeten vandaag? Uh, uh, niet veel. Niet veel, oké. Okay. Het is toch al later s'avonds. Wat ik ga doen, ik ga even een fuchsje of wat prikken bij u. Ik ga zo meteen wat medicatie geven, mocht dat nodig zijn. En dan ga ik daar meteen wat bloed uit halen. gaan we even een... Uh de bloedsuiker meten ja <laughs> oké okay. nee. de lightback zit eraan trouwens ja top iemand pak even heb een nicht... uh, suikerding uh, ja ik heb het hier in sputas ik heb een niet gebeld meneer hij krijgt een voice ik heb even een bericht achtergelaten dat ze uh, mijn nummer uh, mijn uh, werktelefoon kan bereiken en met ieder geval als ze mij belt dat er ook een het ziekenhuis ligt en waar ze dan heen moet en um, het okay. in naar het erasmus gaat dus dan uh, gaat ze daar ook heen als ik even uh, een visie klaarmaken voor me? Ja, ga ik doen. Dan u dat hij Oké. Oké, even kijken. Yes. En een flush, alsjeblieft. Yes. Meneer, de band om uw arm, die ga ik even laten oppompen, niet schrikken. Ik kan een beetje een beklemmend gevoel geven, maar dat is voor de bloeddruk te meten. Oké, okay. ja, ik ben het wel gewend. oké. Okay. Nou, ga ik even liggen. stil blijven liggen, niet te veel praten. Ja, dankjewel hoor. Kun je meteen even een 12, uh, afleiding ECG laten maken? Ja. Moet ik even aan zoeken voor medicatie in huis? Uh, nee, zo, uh, meneer, welke medicatie gebruikt u zoal? Met famine, uh, insuline? Insuline. Insuline, oké, okay, nou daar hebben we antwoord al. Scheelt weer zoekwerk. Oké, okay, maar dat is ook niet van toepassing nu hoor. Oké. Okay. Goed, wat we nog even gaan doen, mag nu even helemaal stil blijven liggen, niet praten. Totdat ik weer zeg dat u mag praten, we gaan even een hard filmpje maken, dan kunnen we dat ook uitsluiten. Die heb ik gemaakt, dan ga ik even een fuchsje prikken. Ja? Doe maar wat. Ik uh, ga die schade van de deel even opnemen. Daar komt het. Ik ben even de boom naar de auto. Ja, wil even blijven liggen, dan komt uh, sowieso klaar. Even kijken, en klaar. Helemaal goed hoor, dat was ah. het Oké. Okay. Nou, kunt u tegen een fuchsje, heeft hij al vaker gehad? Ja, uh, wel vaker okay, gehad. Ik ga even de stuurband om je arm doen. Oh, ik zie zo wazig. Ik, ik zie bijna niks meer, joh. Ja. Ik heb een beetje verdenken dat u een hypo heeft. Uh, dat zullen u ook vaker al hebben gehad, denk ik, hè? Ja, één keer eerder, maar nog niet zo erg als deze keer, hoor. Nog niet zo erg, oké. Okay. Ben u ook buiten kennis geweest? Dat weet ik niet meer. Dat weet u niet meer, oké. Okay. Nou, blijft komt u vooral rustig liggen. Mijn collega geeft even een prikkie en dan uh, komt alles vanzelf goed. We zijn bij u, dus er kan niks meer fout gaan. Ja, oké. Okay. Heb je de meter voor me? Ja, yes, kijk eens. Ja, dankjewel. Ja, top. Even kijken, 2.0. Dat is wat te laag inderdaad. 2.0 is die. Wow, dat is niet zo best. Ja. Zeg, als we u helpen om rechtop te gaan zitten, gaat dat dan nog lukken, denkt u? Uh, ik hoop het, ik ben wel echt enorm duizelig. Uh, wat ik ga doen, je mag even een zak uh, ringel taart klaarmaken met wat grond voor me. Yes. Ik ga hem geen, uh, niet te veel moeite laten doen om te drinken of te eten. Ik doe hem even via een fus. heb ik toch al geprikt. Alsjeblieft. Dankjewel, dan sluiten we die aan. Maar ik ga wat wat grond geven. Dat scheelt wat uh, eten en drinken, kunnen ook even blijven liggen. Oké. Okay. Die zit traan. Zou je die even hoog willen houden, collega? Ja, oké, maar hier. Ja, Dank je. Goed. Nou, dan gaan we even het ECG bekijken. De afwijkingen te zien zijn. Nee, mooi sinusritme hoor. Gaat het nog. Gaat er nog? Oh ja. Oké. Oké men is goed bloeddruk eens dus even kijken wat hadden we daar nou, 140 over 90 ook goed hoor even uh, pupillen controleren Ik controleer nog even de pupillen hoor, met een lampje mag gewoon voor zich kijken even het lampje volgen voor me ja oké okay. ja <coughs> nou is ook okay, helemaal goed nou, we zijn nu wat vijf minuten verder, hoe voelde u zich nu? Ja, uh, iets iets minder, uh, iets minder iets minder misselijk ook. Oké, okay, dat is goed. Uh, ja, mijn zicht is nog wel een beetje uh, wazig. Mm -hmm. zeg, u, u, hoe vaak heeft hij al een hypo gehad? Kun je dat nog herinneren? Uh, ik geloof twee keer eerder. Twee was keer eerder. Vorig jaar. En, uh, volgens mij, daarvoor was Drie jaar daarvoor. Ja, twee keer hier thuis of? Uh, Eén keer, uh, keer hier. Eén keer uh, was bij uh, een vriend van me. Mm -hmm. En uh, volgens mij was de allereerste keer was, uh, was op een feestje. Oké. Okay. En wat heeft hij in al die gevallen gedaan? Is toen ook allemaal uh, al gebeld? Of? Ja. Nou, nee, nee meestal, uh, meestal heb ik wel wat bij me wat, wat waardoor ik uh, mijn bloedsuiker weer omhoog krijg, snoepje of uh, iets, weet je wel. Maar uh, ik heb er totaal niet aan gedacht vandaag, ik heb mijn kop er echt totaal niet bij. Oké. Okay. Nou, wat we dan toch even gaan doen, ik ga dan toch even meenemen naar het ziekenhuis hoor. Hebben jullie zo'n uh, zo trap aan daar, zeg maar, die uh, uit een klein. Ja, het stoeltje hebben we ook nog, moeten we even onderhalen. Effectje. Want ja, dan kan die daar gewoon uh, beneden in de gang staan, of in de hal. Oh, uh, Kun je deze zo'n stoeltje. Natuurlijk. Ah, dat ja. stoeltje dat ligt in de hal, geloof ik. Die oh, die, die heeft hij ook? Nee, in het appartement als er brand uitbreekt. Ah, heb je ja. Eh, uh, Jasper, kom eens uit. Zeg maar. Ja, in uh, de hal hier, uh, als het goed is bij de deur, voordeur, zou ook nog, uh, algemene hal, nog zo'n stoeltje moeten zijn, zo'n evac chair, hoef je die niet bij de hal te pakken. Ja, ik zie hem. Ja, ik uh, dan... neem hem even mee naar boven. Je stop je man. Heel goed meneer. Het gaat al wat beter merk ik hè. Ja, het gaat weer wat beter inderdaad. Kan je ook wat meer kleur weer. Misselijkheid gaat daarmee. Oh ja, ook al een stuk beter. Okay. Nou, Ik ga nu even de bloeddruggens uh, overmeten. Kijken of daar nog wat veranderingen in zijn geweest. Ik wil even stil blijven liggen. Gaat hij op pompen. Ja. Daar is het stoeltje. Ik heb de brancard meteen beneden bij de trap gezet, dan kan er meteen de brancard op. Goed, nou die loopt nu ook een, een minuut of tien in. Vloeistof. Uh, bloeddruk is nog steeds. Nou, 130, 80, Helemaal goed. We gaan eens beginnen met hem recht op te zetten, ja? Ja. Nu wel uh, een tijd tot, dat ons, tot we dat eens kunnen proberen. We gaan nu even rustig recht opzetten. mocht het niet gaan, geef het gewoon aan, hè. je kunt wat duizelig weer worden, heeft natuurlijk lang op de grond gelegen, maar als okay. het echt uh, te erg wordt, even aangeven. Ja, is goed. Ja. We gaan nu helpen, 1, 2, 3, ja. Hm. Hoe gaat dat nu? Uh, ja, wel, wel beter. beter. Okay. Gaan jullie even met hem lopen, dan pak ik uh, hier alle spullen op. Ja. Kom maar. Nou, kom meneer. Altijd voorzichtig. Uh... Rustig blijven zitten. En uh, beneden bij de trap gaan we u... Uh, ...weer helpen dat u op de brancard kan. Die staat al klaar, krijgt een lekker dekentje en dan... Uh, ...gaat u even mee. Oké. Okay. Zo. Ik zal de brancard even op zijn laag zetten, dan kan u uh, meteen overstappen. Geef die uh, z'n uh, evacueer maar, dan uh, ruim ik die wel even op. Oh shit. Okay. Nou meneer, we gaan uh, omhoog en dan de billen draaien, op de brancard zitten en dan uh, kan u zo naar links draaiend gaan liggen. Krijgt u een dekentje, lekker warm. Gaat u mee met ons. Oké. 1, 2, 3. En dan mag u weer gaan zitten. Kijk eens. Lekker oh. gaan liggen. Ligt, ligt wat beter hè? Dat ja, het wat... ligt er wel wat beter ja. ja, dat dacht ik al dekertjes overheen vastmaken zo kan iemand boven nog even de lucas pakken die hebben we niet meegekregen ja ik uh, ren we even naar boven toppie is de rest, uh, kapot oh ja ik niet gezien plak er alleen maar op joh kijk nou meneer mag u uh, lekker achterin gaan liggen ja verwarming aan lekker warm Yes. Hier uh, is die Lucas nog. Ah ja, thanks. Yes, dankjewel. Een momentje nog, ik zit nog niet. Ja, ik kan hoor. Ja, ah. ik ben even de navigatie aan het instellen naar, naar, naar het Maastad. Geef jij dat even door MKA? Ga ik doen a 2 Yes. 100 A 134. Uh, eenmaal A2 vervoer vanaf uh, het adres naar het Maastad. Ja, dat is begrepen dat ik wel 134 uit. Nou, daar zijn we. Oh, mooi. Kerstversieringen bij de ingang. Oh ja, ik zie het. Daar zijn we. Zo. Die draait.